Hé hey Joyce, kom maar Joyce. Hé hey Annabel. Jij mag eerst Annabel. Kijk eens. Oh, Annabel. Kijk eens, Joyce. Oh, Joyce. Oh, Joyce, daar komt Blackjack Black Tech aan. Oh, Black Jack. Kijk eens, Black Jack. Ho, oh Joyce, kom maar Joyce. Oh, Roosje, geen protesteren. Oh, Roosje. Hé hey Annabel, hé hey Annabel. Kijk eens, kijk eens. Oh Roosje. Oh Roosje, kom maar Roosje. Zit hey langers. Hé Joyce, oh Joyce. Oh, ik heb nog maar één foto. Dan moet je eigenlijk een klein hapje nemen, Black Tech. Kan dat. Iets meer terug. Oh, dan pak je alles. Oh, Black Jack! Oh, Joyce! Nu is alles op, Joyce! Hé, oh, Joyce, komet hey, Joyce! Kom Joyce. Hé, hey, Black Jack! Oh, Black Jack!